Het waterverkeer is pas geleden een belangrijke vondst gedaan. Op diverse plaatsen zijn dingen gevonden. Ja, en dat is waar we eigenlijk al die tijd naar gezocht hebben. Ja, er zijn, er zijn hele grote verwachtingen van. Ongekende omvang. Ja, eigenlijk het fijne daarvan weten we niet. Worden het de spannende jaren, komende jaren? Ja.